De deur staat open. Die doet niet. Nee, dat is eigenlijk groot. Ja, maar die gaat daar echt een, een probleem mee krijgen. Ik die ziet dat toch? Ja, dat zou ik ook verwachten, ja. Papa, voilà. <laughs>